Vind alles over het coronavirus in de Haga Behandelwijzer-app. Download de app en kies de behandeling coronavirus COVID-19. In de app vindt u informatie over het coronavirus, links naar informatie van het RIVM en naar de actuele informatie in het Haga ziekenhuis. Kunt u uw gezondheid controleren? Vindt u informatie over thuisquarantaine en quarantaine in het ziekenhuis? En kunt u dagelijks de gezondheidsmonitor invullen en zo bijhouden of uw klachten verergeren of verminderen. Download de Haga Behandelwijzer-app voor iPhone of Android in de App Store of Google Play Store.